Van Verdienen met Video. Uh, ik sta hier op uh, de dakterras uh, Sky Lounge van uh, het Hilton Hotel met uh, prachtige uitzichten over, uh, over het ei. En uh, de sale is nu net begonnen. Wil jij uh, weten met welke microfoon ik deze video heb opgenomen? Uh, ga dan even naar mijn website verdienenmetvideo.nl en dan uh, kun je daar mijn gratis uh, iphone video shoplijst downloaden en daarin staan alle microfoons uh, beschreven die ik uh, je kan adviseren en er staan ook nog een aantal andere gadgets bij die uh, heel handig zijn om te gebruiken uh, voor het maken van je iphone video's dus, uh, dus um, nou, gaan we gaan vooral eventjes downloaden